Een huis met een zwembad, dat komen we toch niet heel vaak tegen. Hij wordt nu wintergereed gemaakt, maar u kunt hem gewoon gebruiken. Hij is namelijk verwarmd en hij wordt verwarmd door zonnecollectoren. Dus het kost ook bijna niks. En na de lekkere duik, ook in de herfst of winter, kunt u gewoon doorgaan naar de sauna die hierbij zit. Daarachter een grote garage. Maar ook de woning is heel leuk. Vrijstaand, vijf kamers, 160 vierkante meter woonoppervlakte, gelegen aan de Duindoornlaan. Nou, dat is echt een hele leuke wijk, bij het centrum, maar ook bij de duinen. Vindt u dit nou een interessante woning, neem contact met mij op HVMS op 0251 655 086. Tot binnenkort.